Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel. Doe jij dingen die geen vrucht dragen? Steelt het drukke bezig zijn je vrede? Ik hoorde ooit over een bewaker die een bepaald stuk grond op Buckingham Palace bewaakte. Al meer dan 100 jaar, 24 uur per dag werd dat stuk grond bewaakt. Uiteindelijk vroeg iemand, wat bent u aan het bewaken? Hij wist het niet en verklaarde simpel dat het stuk grond al honderd jaar onder bewaking was. Het bleek dat honderd jaar geleden de koningin daar enkele rozenstruiken had geplant en er zeker van wilde zijn dat ze zouden groeien. Nu, een eeuw later, stond een bewaker op de plek waar ooit de rozenstruiken stonden, niets te bewaken. Zijn er dingen die jij doet, waarvan je niet meer weet waarom je ze doet? God heeft ons nooit geroepen om druk te zijn. Hij roept ons om vrucht te dragen. Te veel onnodige activiteiten dragen geen vrucht en we raken er alleen maar oververmoeid van. Ik moedig je aan om te inventariseren wat je gedurende een dag doet. Het kan zijn dat je dingen doet wat God niet van je heeft gevraagd... of dat het iets is wat Hij je gevraagd heeft, maar wat er niet meer is. Laat de Heilige Geest je tonen hoe je loskomt van de drukte en meer vrucht draagt. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, help mij om een inventarisatie van mijn leven te maken en onnodige activiteiten verwijder. Ik wil niet te druk zijn. Toon mij hoe ik meer vrucht kan dragen in mijn leven. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen!